Goed zo, Joyce. Heetjes! Oh, Joyce. Hey Eetjes. Hey, goed zo, Joyce. Het is mooi zo nog weer, Joyce. Hey Joyce. Hey Blackjack. Kijk eens, Blackjack. Hey Blackjack. Dat smaakt goed. Hé hey Annabel, hé! Hey. Hé hey Annabel, hé! Hey. Dat lijkt het tweede wereld, toch nog wel? Hé hey, Roosje! Hé hey, Roosje! Vies ogen, Roosje! Oh Roosje! Hé hey, Blackjack! Hé, hey Black. je ruikt een wortel natuurlijk. Oh, Black Jack. Hé hey Annabel. Hé hey Annabel. Nu hebben jullie de goede bakken. Hé hey, Joyce, goed zo Joyce. Oh, daar komt Black aan. Dat is een beetje riskant. Hé hey, Joyce, goed zo, Joyce. Oh Joyce. Hey black jack Hey roosje Hey roosje Hey roosje Hey roosje Hey Hey roosje